Nou ja, zoals je ziet, het is een zootje, Zwarte schermen, afgezet. Maar het blijkt goed te wezen. Met oma, Jochem en de rest. Gaat jij erin? Oh. ben hier niet. Ja. Kom, even, kom even zitten, kom even zitten. Nou, wel, uh, ja. moet je vanavond gewoon naar het casino gaan? Ja. Ja, maar dan moet ik er wel bij, hè? ben ik blij dat het de video is. Klaar! Ja. Ja. Papa. Mama, Brian en Berber, dit is de leukste familie van Nederland, de familie Romein. Wat het Mag jij openmaken, huh? wat heb jij laten zien Berber? Donald Duck, Donald Duck. zeg je ook even goedemorgen. Goedemorgen. Yeah. Kijk wat Brian voor pakket heeft. We krijgen gewoon heel vroeg een pakketje. Wat zit erin? Niet voor mij. Jawel, voor ons? Wat zit erin? Ah, dat hebben we nodig. Heel goed. Dankjewel, Homer. Nou, daar gaan we weer. Het ritueeltje in. Het hokje in. Koffie, thee. Oh, koffie. Mijn koffie, ik vergeet helemaal mijn koffie. Nou ja, vandaag Brian wegbrengen. Leuke dingen doen. Het is een beetje grauw, dus het uh, wordt een beetje binnenwerk. Was doen. Vergeet helemaal mijn koffie. Ik wil graag een liedje Wil je ook koffie? Luisteren. Een liedje ja, luisteren, dan ja, moet je bij mama wezen. Ja, Die kan dat aanzetten. Ik wil graag een ja, kijk uit, hete koffie. Ik heb het hele dik weer laten zien. Kijk uit, hete koffie. dikje. Ja, <lacht> ik Papa gaat even wakker worden. Moet ook gebeuren. Zo, we mag eens Brian halen. Om naar school te gaan. Nou ja, we moeten over tien minuten weg. Ik hoorde iets dat hij niet helemaal blij was. Waar is Brian? Ja, dat weet ik niet. Waar is Brian? Daar! Waar? Oh, Brian is daar? Brian, wakker worden. Ben je moe. Ja, ik wil een salami. Hij wil brood. Ja, maar die heb je op je brood. Ja, maar dat wil ik Hij wil dus salami niet op brood. Ja, dan moet hij een keuze maken. We gaan naar school zo. Wil je geen zo'n in jaren? Nee. Zit huh? je haartje wat strakker? Waarom wil je geen zo'n in jaren? Dat is nog wat. Deze En ja, Maar je hebt ook bijvoorbeeld de gel van papa die niet hard wordt. Weet dat die aaphaar gel hard wordt. En papa uh, gel die zacht blijft. Blijft het wel een model, maar zacht? wil je die dan? Nee, ik wil graag even niet. Oké. Okay. Nee, je mag binnenkort naar de kapper. En dan zeggen we... Hallo allemaal! Hallo! Het is dinsdag! Het is dinsdag! En leuk dat je weer kijkt naar de familie Romein. Doei doei. Doei doei, nee, leuk dat je kijkt. klaar. Ja, Heb je regias aan? Ja. Oh? Dat zijn mama. Dat zijn mama dat? Ja. Oké. Okay. Nou, ja. Ik ga nog zo. Zo, doen we even de ramen omhoog en omlaag. De ruitenbusjes draaien. Oh, de achterbak is open. Dat heeft hij weer goed gedaan. Hallo allemaal! Brian gaat naar school. Kijk, ganzen. Zullen we die eens filmen? Kijk, we hebben ganzen in de buurt. Ah, rotruidwissers. Het wordt wakker. Wij ook. Wat een regen, hè? Ja. Ja, en dit weekend is er een wielerronde in het dorp. Wist je dat? Nee. Er is een wielerronde in het dorp. Zo, Rijn naar school gebracht. En ik ga aan het werk. Ik zie jullie... De familie Romein. Oké, okay, de dag loopt even wat anders vandaag. Net even wat minder nieuws gehoord. Bij opa en oma in Scheveningen is er een explosie geweest in een bus van een loodgieter. Dus ik ga even kijken of ik daar wat hand- en spandiensten kan doen voor oma. En zo niet uh, ga ik snel weer naar huis om uh, ja, naar de groenten te gaan van uh, Corissa. Want daar zouden we eigenlijk nu heen gaan. We zouden groenten gaan halen bij Corissa. Dat is in Hoek van Holland aan de Polderhaakweg, een fantastische boerin met een boer Peet. Uh, een nep boerin eigenlijk, zo noemt ze zichzelf. Uh, maar die twee hebben een, uh, ja, een, een loods waar zij de groenten die zij verbouwen op het land zelf verkopen. Win-win situatie! Wij goedkope groenten en hun een eerlijke prijs voor hun groenten. En fruit, want ze hebben ook fruit. Ja. Maar goed, ja, eerst maar even kijken of ik wat voor oma kan doen. Er blijken aardig wat ruiten te zijn gesprongen daar. Het is dus in de Kompasbuurt in Scheveningen. Een uh, best grote explosie. Dus ik ga er even heen rijden. Kijken of ik in de buurt kan komen. Kijken of ik iets kan doen voor de mensen. Jochen misschien opvangen in de auto. Weet ik veel. Het is, toch, het is en blijft toch je oude buurt. Hè. maakt verder niet uit dat ik al zes jaar hier woon. In Honselersdijk. Maar het is en blijft je oude buurt. Dus uh, daar wil je ervoor zijn. Dan jij bij mij, dan dansen wij ons samen vrij. Dan... Zo, inmiddels ben ik bijna op locatie in Schevening aangekomen. Het betreft de Hoogaarsstraat, de hoogte van nummer uh, 48. Moeders uh, is inmiddels uh, al geweest met vaders. en uh, Oma is in orde, Jochem is in orde. En uh, nou, Thank God for that, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het uh, blijkt een hele heftige klap te wezen. Het is nu de vraag of nog bij uh, buurman Wim... Um, Wassenaar, Wim Wassenaar, alles oké okay is. Want daar maak ik me wel ernstige zorgen momenteel om, samen met Tristan om. Dus ja, Het is nog even spannend. Ik rijd er zo langs en uh, ik laat jullie even zien wat er aan de hand is. Het is wel schrik uh, geblazen daar voor de mensen, heb ik gehoord. Ja, natuurlijk ook wel de bewoners. Maar mensen gaan hier zitten, moeten uit die komen. Nou, het ziet er best wel uh, heftig uit. Nou, ik rijd nu in de kompasbuurt.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 Hij zit erin man. Zit jij erin? Ben maar... je niet? Ja. Kom, even, kom even zitten, kom even zitten. Nou, moet uh, je vanavond gewoon naar het casino gaan? We gaan weer over tot de orde van de dag. We gaan de groente halen. De familie Romein. Eh, we zitten weer op tonk. Alles is goed met oma Belen. Opa Belen volgens mij ook. Uh, er is één gewonde daar in de Hogerstraat en voor nu gaan we zo lekker naar de boek. Ik heb er zin in lekker groenten halen, fruit, eieren, eieren hebben van eigen kippen, dus die halen we daar nu niet. Maar we gaan lekker gezond inkopen en ik heb al lekker opgeruimd en schoongemaakt binnen, dus dat zit ook in orde. Nou, de deuren heb ik even afgenomen. Die zijn ook van binnen weer schoon in de woonkamer. En uh, voor de rest ja, wordt het uh, voor mij een uh, ontspannende dag. We mogen straks Brian alweer gaan halen als we de groente hebben gehaald oorbellen mama weer orbellen. Blijf je even staan. Hier rabberber. Rabberber. Ga je nou zelf die auto openmaken? Hoppa, kan je klimmen? Doei! Zit je weer door het haakje heen? Even kijken of ik je goed kan zien. Waar ben jij nou? Hier. Waar gaan we heen? Naar de winkel! Nee, we gaan niet naar de winkel. Naar de boerin. Zo, daar zijn we. Neem jij het kratje mee? Dan neem jij het kratje mee. We drinken geen alcohol. Neem jij het kratje mee, zegt ze. Dat is helemaal niet goed. Waar legt dat kratje dan? Oké. Okay. Ik zat al bij mijn voeten te kijken, maar ik moet er een kratje mee voor de groenten. Hoppa, een welbekende blauwe supermarktkratje. Wat zullen ze eens voor de lekkerste eten hebben? Goedemiddag! Hé, hey, rare paprika's. Die zijn leuk. Is dat hiermee leuk? Ja. En wat aardig. Banaan ook? Ja. Ah. ja. Mooie meid? Hallo. Dat zien ze niet. Ik zie nu pas dat je het, het nu pas? Ja, Jod. Zie je het, het nu pas? Oh, ik je nou? Ja, dat <truimd>. ja, is maar dan moet ik er wel bij, hè? Ben ik blij dat het een video is? Oh, <laughs> Wat doe je? Waar ben je heen? Waar ben je heen? Waar ben je heen? Waar je Nee, papa is op zijn slippers! Wat is er? Nog geen twintig euro. Nog geen 20 euro. Nee, het het op. dat zei toch uh, dat je betaalt bijna niks voor je voedsel hier bij Corriban B. Eet van Peet. Zo, dan hebben we bijna alles weer voor vandaag gedaan. He? Lekker naar de burrisa geweest. Eet van Peet. En Peter natuurlijk, maar die heb ik niet gezien. Uh, we hebben nog een ritje scheveningen gehad. We hebben opgeruimd hier. Schoongemaakt. En we hebben een kind aan ons voet. Ik ga Braijn halen, peps. De familie Romein. Daar ben je weer, uit school. Mama zat op jouw stoel omdat we lekkere groenten en fruit hebben gehaald. Wat doe je? Ik had hem niet, zegt hij. Hij wil hard echt. Auw, mijn oren. Auw, <laughs> Au, mijn oren. Niet leuk. Wat gaan we doen? Gaan we naar huis? Wat wil je thuis doen? Een koekje. Koekje, ja, een koekje kan je krijgen. Maar wat wil je nog meer doen? Geen Pokémon. Pokémon en Kukika. Gaan we doen. Ah. Hand weg. Hand weg. Hoi Bumam, alles goed? Mooi. Daar ja, gaan we. En ook een haast. Nee, die hebben we niet nodig. We hebben ook alleen maar tomatensaus en... Maar een je, want ik kan niet veel. Wat? ik wil graag een het kapje, niet meer het praatje. We moet je hebben. Dat oh, is pepersaus. Nee, die hebben we niet nodig. Nee, want dat is veel State. De ketchup hebben. Dan zijn we er alweer. Wow. Ketchup. De zwarte saus is dat. Uh, dan doen we deze. De familie Romein. Oh, dat is een wonderbaarlijke deur. Die gaat zomaar... Oh, jij deed de deur open. Hallo. Lukt het? Doe je deur dicht? Broer, zegt Berber. Zo, hè, we zijn weer thuis. Oh. Kun je deze even openmaken, Brian wil iets laten zien. Ik laat jou eerst even, uh, voordat ik ga koken, je ding doen. Ik ben benieuwd wat Brian heeft gemaakt, laat eens zien. Oh wauw, kleuren. Heb jij die gemaakt Brian? Heb jij dat gemaakt? Wow. Ja. Wauw. Heb jij ook wat, oh wat mooi. En dit is voor mij. Wat leuk in je kamer. Nou, hey Brian, jij mag vandaag zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Heel goed, duimpje omhoog. En druk even op abonneren. Doei. Doei. Mama, Brian en Berber. Dit is de Luisterfamilie van Nederland. De familie Romein.